De Swiss Essentials CMA Pure en Nat fluide. Een zijdezachte, fluweelachtige fluide die speciaal is gecreëerd voor de gecombineerde en vette huidjes. Deze fluide zorgt voor regulering van de talgproductie, werkt matterend en verfijnt de poriestructuur. Ook verbetert het de toename van zuurstof in de huid. Hij werkt hydraterend, verzacht de huid. en mag op de T-zone of over de hele huid.